Yo gasten van AlmsNormanL, mijn naam is Barend en welkom terug bij weer een nieuwe video. Zoals je kan zien is er een beetje wat veranderd. Ik heb een nieuw bureau gekocht, hij kan naar boven en naar beneden. Ik doe hem nu naar boven en dit gaat uh, lang duren, dus uh, hier komt de grap van Ryu race me up. Ja, deze grap had ik beter even mee kunnen wachten. Maar naast dat is er nog meer veranderd, namelijk we zijn twee jaar verder en we gaan terugkijken naar beelden die ik twee jaar geleden heb geschoten samen met Wiel. Ik was namelijk net aan het kijken wat er op deze camera stond. De camera waar ik vroeger video's op maakte. En ik vond daar een SD-kaartje in met nog een hele hoop beelden. Deze beelden heb ik bekeken. En uh, naast dat erop staat dat ik uh, gezakt was voor mijn examen, die ik daarna wel haalde, rustig maar, geen probleem. Um, en ik hem gelijk salty uitklik. Weet je wat, we gaan het gewoon even zien. Dag met Bart van Drink. Dag, Mark. Dag Paul. Hallo. Ja. En ik moet zeggen dat je het helaas net niet gehaald hebt. Ai, ai, ai. Ja, ja het zitten mijn kleine dingetjes, maar je bent uh, toch op een paar dingen onvoldoende gescoord. Yup, dat was sad. Ik quit ook gewoon gelijk. Maar naast dat was ik samen met Dion en mijn pa op vakantie geweest naar Griekenland. We hadden het helemaal gepland. We gingen allemaal vloggen. We gingen allemaal leuke dingen doen om dit dan weer te filmen. Wat doen we? We filmen op Schiphol. We komen aan. En ik film hoe we onze koffers inpakken. En that's it. Er is niet meer. Dus ik kan er een heel leuk verhaal over vertellen. Dat gaat ook gebeuren nadat jullie de vlog hebben gezien. En dan um, hoop ik wel dat jullie gaan genieten van de beelden van twee jaar terug. Yo, what's up, Is je boy van de buurt van de buurt, motherfuckers? We waren het in de huis en je hoort het en je ziet het. Ben ik nou aan het vloggen? Ben ik, ben ik, ben ik nou aan het... Ben ik nou aan het, ben ik nou aan het vloggen? Wat? Hey Dion, Dion, ben je nou, Dion ben je nou aan het stelen? Wat? Wat? <laughs> hey, hey maar Dion, huh? je, je stinkt man, doe er eens wat aan. <laughs> doe het, doe nee, het, no, doe no. het, doe het. Ik, ik ga het no. laten zien, ik een echte die Doe het voor de views. Doe het. Nou, fuck dat man, weet je hoe fuck vies het is. Het is je boy, je komt van onderaan. Zo. Die... Hoe groot is je lul? Dit is natuurlijk wel het beste vlogmateriaal om te hebben in je vlog. Ik ben lekker tegen een kaargompje aan het piezen. Dus die er... ligt hierin. Ik ga er ook zeker om. Terwijl dat jullie aan het kijken zijn, weten jullie dat gewoon wij en ons piemel dit. Dat is fijn. Wat een feest. Abonneer. En nu gaan we onze handen wassen. Koop nu onze merch. Link in de description. Ja, dat is van de Primark. We kopen de daden en we verkopen de voor jullie Mensen, je bijt nooit op je tong. Eentje vliegen en dan bijt je op je tong. Het is geweldig, dat is een mooi kopje koffie. Het is inmiddels vijf uh, uur. uur. Het is vijf uur, John. Het is vijf uur. En we leven nog steeds We een heel casual. Die uh, camera aan de zijkant tussen een lopende band zetten. Ja. En dan Kijk. gaan we zo roeien. voor je shot. Dat is leuk. Nee. moet wat om uh, vijf uur in de ochtend. <laughs> Toch? Ja, nou, maar hoe je. Ja, zo zag het er dus uit vanaf ons view. Dion, Dion, nee! Verlaat me niet, Dion! Wat? Nee! Yes, en toen zijn we gewoon wat random dingen gaan filmen over hoe we in het, uh, ja, het vliegtuig ingingen en zo. En hoe we gingen vliegen. Het was niet heel bijzonder, maar hier boven zie je nu zeg maar hoe dat allemaal een beetje ging. En uh, ja, prachtige shots. Maar toen ineens waren we in Griekenland. De eerste keer voor Dion op Kreta. Busreis, heel interessant. Mooie shots en mooie scenery. Wat doet hij? Ja hoor, er hard, pitten aan. Ja hoor, Waar ligt hij dan. Terwijl we allemaal mooie dingen langsrijden, Is die hond lekker aan het pitten natuurlijk. Wij vinden het echt super leuk om hier te zijn voor de eerste keer. Je kan het ook gelijk zien. Oh, een tunnel. Uh, de... Oh, en dan gaan we weer. Jezus, laat me zitten. En daar zijn we weer! Uh, we zijn onze spullen aan het inpakken. We gaan weer. Later. Tjus. Tjus. Ja, wat waren we anders, maar wat waren we toch ook hetzelfde. Hè? We veranderen niet veel, we zijn nog steeds in een stelletje Mongolen. Uh, ik zie Dion alleen wat, veel te weinig. Miss je bro. Um, wie weet dat het nog goed komt binnenkort. We zien het wel, we zien het wel. Komt helemaal goed. Wat was er die, gebeurt, die vakantie Nou ja, als iemand mijn podcast had geluisterd. Dit is de vakantie waar ik in heel ben ontwaagd. Um, maar naast dat zijn er natuurlijk heel veel andere leuke dingen gebeurd. We zijn lekker uit geweest. We hebben heel veel lekker gegeten. Ik weet nog heel goed, er was één barretje. The Trap heette dat. En we hebben daar gewoon heerlijk genoten van. alle lekkere... Vooral de alcohol trouwens. Ik moet gewoon een heel leuk verhaal vertellen. Maar het was vooral de alcohol. Ja, en wat nog meer, wat nog meer. Het was eigenlijk vooral veel alcohol. En ik denk dat ik dan wel een beetje onze vakantie wel een beetje euh, heb gehad. Gewoon zon, zee, strand... Valt het onder zee? Denk het wel. En zwembaden. Uh, lekker veel gepoeld. En uh, we hebben het heel leuk gehad. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Om heel even terug te kijken naar hoe wij als Mogolen gedra gedroegen. Gedraagde? Gedroegen? Gedraagde. Gedroegen. Gedroegen. Op Schiphol. En weet je? Wie weet dat ik hem weer eens oppak. En dat ik weer eens ga vloggen. Uh, video's zoals dit vind ik ook leuk om te maken. En ik denk dat er binnenkort een nieuw soort format van video's komt. Ik vind in ieder geval deze setup zo. Misschien dat ik eigenlijk gewoon even. Even mijn eigen YouTube kanaal op achtergrond. Zo. Kijk eens dus. <laughs> Alsof ik een echte YouTuber ben. <laughs> wow, wow wow En wie weet zien jullie mij binnenkort weer op je beeldscherm. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even een blauw duimpje omhoog. Zoals je kon zien had ik ook een scène van mijn opleiding gedaan. Ik komt allemaal nog video van. Geloof me, komt allemaal goed. Abonneer ook even op Dion's kanaal. Dion heeft geen kanaal meer, volgens mij. Dion gaat ook weer video's maken. Kom, we gaan YouTube even domineren samen, ja? Dion, laten we dat doen. Alright, dan check ik jullie de volgende keer weer.